Welkom bij Peileize, waar meer dan 1600 Belgische producenten thuis zijn. Door elke dag bewust te kiezen voor lokaal, ondersteunen we de lokale economie, duurzaam ondernemen en garanderen we kortere ketens. Voor jou is dat ook lekker vers en smaakvol. Geniet dus volop van ons formidabel vlees, geweldig knapperig brood, sublime melkproducten en palatieuze groenten en fruit. Ja, gezonder leven begint lokaal bij Peileize. Mee met het leven.